Zo maak je een Instagram story. Klik op de plusknop of swipe rechts vanaf je hoofdscherm. Druk op het ronde knopje om foto's te maken en hou hem ingedrukt om een video van maximaal 15 seconden op te nemen. Edit de foto's of voeg tekst toe of doodles zoals je gewend bent in Instagram. Met het penicoontje heb je toegang tot drie verschillende soorten pennen. Met de derde krijg je een soort neon effect. Druk op dan om je story te bewaren en op de checkmark om je verhaal te delen. Je story blijft nu 24 uur in je Instagram story staan en je kunt hem via dit minuutje ook delen op je reguliere timeline. Hier zie je alle stories van de personen die jij volgt. Veel plezier met Instagram stories. Meer Instagram tips ga naar fw.nu/instagram.